We gaan. Sorry voor alle wind. Nou, we hebben heel veel wind. Dus ik hoop ja, dat dus het met de microfoon beter verstaan. gaat. Sowieso geeft de GoPro natuurlijk helemaal geen microfoontjes op. geluid. Nou ja, heel weinig geluid. Dus ik hoop dat het zo uh, goed gaat. Ik Tess heeft ook een microfoon gaan. op. Dus alleen. Uh, Even niet. Er zijn een paar paardjes daar. Maar misschien vang je nog op de onze microfoontjes dus wat van even op. Om het te kunnen zien moet mijn moeder er naar kijken. Die heeft op haar hoofd. Wat? Ik zie dat uh, ja, Tess ja, gaan of gaan aan gaan working heren. equitation ja. moet doen ja, of af moet stappen om het hek open. Het was nog best wel lekker weer. Zullen we stappen? Hey, ja. Okay. Je nou, het is echt heel winderig. Het is niet koud, het is 20 graden. Kijk maar, ik heb blote armen. Yeah. Het is echt heel winderig. Jill, hey! Oh, look even. Hey! Hallo schatje. I look at you. Oh Niets doen. Het <laughs> gaat heel goed Ik het zelf niet. Nou heeft ons dus gehad uh, die gras geladen. Nou, de wind maakt het allemaal bijzonder spannend vandaag. Ze hebben hier madeliefjes in een rechte lijn geplant. Ja, net alsof er een hele grote tractor gereden. En madeliefjes uitgespuugd. Ja, dit is het Surfmeer, ja. Volgens mij heet het de Kroonplas of zo. Hier kwam ik altijd als mine. Ja, vroeger wel, ja. Nu nee, niet meer. Er zijn hier wel ja. heel veel madeliefjes gevallen. Oude herinneringen komen weer naar boven. Heel veel oude herinneringen komen weer naar boven toe. Ja, voor wat dan? Nou... Want we dat zonnepanelen ding vonden we eng, en dat vissenverhaal van Rick vonden we ook eng. Kusverhaal? Vissen Wat? Een vissenverhaal van Wel, Rick. Welk verhaal is dat dan? Dat een zwart grijze vis na zijn zwom. Gadverdamme. En we mochten hier niet heen gaan, vonden we ook eng. Die vonden een hoop eng vroeger. Ja. En ik wou er niet meer in door het visverhaal van mijn broer. Ah. Want dadelijk zwom ineens zo'n vies en glibberig vis naast me. Ja, dat is ook mijn hobby niet hoor. Ik ben gewoon bang voor vissen. Yep. Ik vind ze te spannend. Er zijn wel heel veel liefjes hier. Yep. Uh, kan je hier ja. het paardje af? Zo. Even die op je beugels duwen en erachter zitten, dames, geef ze wat meer teugel. Ik heb het idee dat het misschien wat uh, volgegroeid is hier. Tessa, kun je even stilstaan ik kom maar en komen mijn beugels een gaatje korter doen. Dank je. Oh. Ja, paard. Het is toch allemaal wat, hè, in dit leven. Hello. Is iets spannends? Nee. Dan? Een splitsing. Wat? Een splitsing. Splitsing? Oh, ja. spannend. Welke kant moeten we op? Links of rechts? Ik denk rechts, hè? Moeten we naar links? Ja, dat weet ik niet. Ik moet even kijken. Oh, laat maar. Oh. Uh, ik zou ook. Oh. Uh, als het goed is kunnen we hier gewoon rechts. Dan gaan we de trap op. Kom maar. Braaf. Kijk uit even tussen een trap. <laughs> ja, goed zo. Braaf. Opstappie. Goed zo. Je zult een paar keer over je pony heen moeten hangen. Op, stappen, zo meteen. Op, stappen, goed zo. Braaf. Ja, dat het Het is wel goed. Ja, braaf, goed zo. Nou, Dit pad hebben jullie al talloze keren gezien, want dit doe ik altijd met Margriet normaal gesproken, vandaag dus met de kindertjes. Die hebben ponies, dus dat is sowieso makkelijker. Ik moet wel zeggen dat het wat begroeider is dan de laatste keer, geloof ik. Dus zometeen zullen we wel weer plat moeten liggen. Het wordt hier niet heel erg bijgehouden. Dat is ook de reden dat je altijd een rijbroek en rijlaars aan moet. ik heb dan joppers aan, maar in ieder geval iets beschermends. Want het is nogal dicht begroeid momenteel. Ik moet hier omlaag. Gelukkig hebben we een goede caps op. En het is dat ik dit al een paar keer met Vrona gedaan heb, want anders dan had ik het natuurlijk niet geweten dat dit vanzelf allemaal wel weer ophoudt en dat het wel kan. Maar ik moet zeggen, zo dicht begroeid hebben we het volgens mij nog niet gehad. Ik denk dat de gemeente Vlaarding eens een keer iets hier aan moet gaan doen. Ik geloof ook niet dat het echt een ruitenpad is hoor jongens, maar... Geeft weer een extra dimensie aan je buitenrit. En paarden zijn natuurlijk gewoon gewend aan dat tour, dus dat geeft niks. dat ik echt zo, wat is er En allemaal? op het moment dat je denkt, hier komt geen einde meer aan, dan is het voorbij. Nou, dat dacht ik aan het begin al. Maar ik ga even omlaag jongens Doe. maar dit zometeen is het, van het van voorbij hoor meiden wat? als het op zijn ergste is dan is het voorbij ik heb nu een paar prikkels tegen mijn benen aan gehad. ja ze zitten nu op mijn knie kon je niet doen? Kijk naar het einde. Nou, dan hebben jullie dit ook weer meegemaakt. Alle blaadjes en bloesem even van ons afkloppen. Bravo, We zijn er bijna uit. Yes! Welke kant op? En ga maar links, denk ik. Want we komen natuurlijk ah. van rechts. Dus knieën doen het zullen pijn. vast ook makkelijkere manieren zijn. En hoe was je... dat, dames, in de avontuur? Mama, doe jouw knieën dan niet pijn. Wat? Doe jouw knieën dan niet pijn. Die moet mij pijn doen. Je knieën doen niet pijn. Mijn knieën? Nee. Oh. Ik zit E67 hoog, hè. Het gaat een stuk makkelijker. Oh, ja. Ik denk dat je aan de rechterkant wel kan draven, Tess. Oké. Okay. Of aan de linkerkant, maakt eigenlijk niet uit. Vrona hoort draf, eraf. Oh, gaan we in draf? Nee, zegt wel. Ja, kijk er pas op. wat oh, je? Nog meer wilde natuur hier. Oh, let, maar op mij. let maar op mij. En de zon gaat schijnen, jee! Maar jou kunnen hier toch niet verdwalen? Zo groot is het nou ook weer niet. goed, zo gewoon weer gaan draven, even alsof er niks gebeurd is en een belonen zodra die weer normaal doet, juist. We gaan hier naar rechts toe denk ik. Nee, we gaan recht door. Ja. Hier met de avondvierdaagse kwamen we van rechts. Oh, laat maar, er zit een beeldrooster. Ja, dat Kom. weet ik. Daar kunnen we ook wel in. We komen bij die koeien volgens mij. Ja, ik wil ook bij de koeien. En dan komen. mag, maar dan moet je hier. Uh, Even open doen. Nee, dat geeft niet. Kom. Ga maar. Je moet je alleen even het poortje voor ons open houden, Tess. Ja. We gaan de wilde natuur in bij de koeien. Kom, lopen. Ontspannen, Tessa. Even. Juist, braaf wel. Uh, Tessa, doe het poortje even dicht. Dan loop je om en dan ga je aan de andere kant het poortje openhouden. Ja. Wacht. ik <laughs> Doe mij gelijk maar een hoppie. Juist. Kom maar. maar achter mij aan, even. Oh, als het werkt, ga maar we even, ja dat mag, maar je mag ook gewoon even wachten. Goed zo, vrouw. kom maar. Goed zo, braaf. Ga maar door, kom maar, kom maar. Je braaf. Knappe pony, kom maar. Ga door, ga door. Je braaf, kom maar. Ga maar door, kom. Je braaf, ga maar door, kom. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ga maar door, je kan het, je kan het. Je braaf. Knappe pony. Het gedaan. zo. En nu denkt Bella: paniek, paniek, paniek. Ik moet voor. Ga naar de koeltjes toe? Ja. Yeah. Nou, meisjes staan er weer op. Ze zijn een Sorry. stuk leniger dan ik. Als jij dat wil, mag wel, dat. dat maakt mij niet zoveel uit, want ik heb toch geen idee waar we zijn. Maar zo ga je wel gelijk weer terug waar we vandaan komen, denk ik. Oh, laat maar. Ik denk je beter een stukje rechtdoor en dan straks rechtsaf. Geef niet, ik. Juist, en zodra hij het goed doet, belonen. Kijk, nu gaan we terug, dus nu gaan ze toch wel. Ik zeg, nu gaan we terug, dus nu gaan ze toch wel. Nou, oh, we zitten nu midden in een klimbos. Nee, X. Maar ik hoef niet onthoofd te worden of zo. Nou, de GoPro is op. Dus nu gaan we verder met het uh, uh, toestel. We ja, gaan nou even stappen. Stappen. Maar ze zijn een beetje wild nu. Dus ik kan niet zo goed filmen. Het zie wel alsof er, uh, weet ik veel, wat uh, gesneeuwd heeft. Het zit onder de pluisjes. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar het is in ieder geval heel uh, pluifig. Ik denk dat als je hooiports hebt, dat je het dan niet naar je zin hebt. Ik zou alweer willen dat ze stopten met dat geriebel. Oh, oh, oh, oh. oh paard. Juist, braaf. lekker stappen. Goed zo. Dat is knap. Nou, paard. Goed gedaan. Zo, dan mogen de meisjes er weer af, want we moeten weer door een hek heen. Zo, we gaan maar weer over de A20 heen met de ponies. Zijn ze toch allemaal brave? Netjes, braaf gods. We zijn afgestegen en nu... Oh, ik krijg geen water, want er is geen water blijkbaar. Is er geen water? Nee, koop in de Nou, Handig, wat aardige mensen allemaal zeg. Eentje was al dronken. Wat een feest? Nou, dan kunnen we hier dus in het oeverbos helaas, of het oeverbos bij de surfplas, Kun je dus helaas niet even wat te drinken gaan halen, alleen een ijsje. Nou ja, goed. Dan heb ik pech gehad vandaag. Maar uh, we gaan weer terug. Kijk maar. Tess ook een ijsje. Tess ziet niks. Oh ja, ijsje. Zo. lekker door. Zo, we zijn weer thuis. We zijn bijna drie uur weg geweest. Wacht oh, wacht. Stap. Oh, goed zo. En uh, ja, was lekker je? Dus, het uh, was leuk. Nu lekker naar huis, lekker eten.